Decimale getallen, dus een getal met cijfers achter de comma, zijn makkelijk bij elkaar op te tellen of van elkaar af te halen. Als je hele getallen bij elkaar kan optellen, dan kan je het ook met decimale getallen. Een makkelijke manier is het onder elkaar zetten van de getallen en dan je favoriete manier van uitrekenen proberen. En dan bedoel ik dus cijferend, van rechts naar links, of kolomsgewijs, van links naar rechts. Beide manieren geven je het juiste antwoord. Wat ik een belangrijk hulpmiddel vind bij het uitrekenen met decimale getallen, is het schattend rekenen. Je maakt eerst een schatting van het antwoord voordat je het echt gaat uitrekenen. Zo kan je snel zien of de som goed hebt opgelost. Neem 13 3 tiende en 32 69 honderdste. Als ik dat eerst ga schatten, dan doe ik 13 plus 33, dat is 46. Als ik de getallen onder elkaar schrijf en uitreken, moet mijn antwoord dus rond de 46 zitten. Als ik het uitreken, kom ik op 45 99 honderdste. Dat is toch wel bijna 46, dus mijn antwoord zal kloppen. Soms kan het goed zijn om de comma's gewoon te negeren en die pas bij het antwoord weer terug te zetten. Zo neem ik de som 29,75 honderdste min 13,85 honderdste. Eerst maak ik daar een schatting van. Als ik de getallen nu onder elkaar schrijf zonder comma's, kan ik ze snel van elkaar afhalen. Dat is 1590. Maar nu moet ik die komma nog weer terugplaatsen zodat mijn antwoord bijna 16 is. Dan moet de komma tussen de 5 en de 9, want dan is het 15 negentiende. De enige manier waarop het antwoord in de buurt van de 16 kan komen. Laat je dus vooral niet afschrikken als je ineens decimale getallen krijgt om mee te rekenen. Er zijn altijd manieren om de som voor jezelf makkelijker te maken en uit te kunnen rekenen. Bedankt voor het kijken, vergeet deze video niet te liken en je te abonneren op Wiswereld. Graag tot de volgende keer.